Het regionaal archief Tilburg gaat een samenwerking aan met theatergroep Aluin. Voor dit archief is het de eerste samenwerking met een theatergroep. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om samen te werken met Aluin? Aluin vroeg ons en het leek ons een ontzettend leuk idee om een randprogramma te verzorgen bij een toneelstuk over de 80-jarige oorlog. We zijn een archief en we hebben hier prachtig materiaal liggen over de 80-jarige oorlog. Bezoekers van het stuk krijgen vooraf een rondleiding en wat voorlichting over de Tilburgse geschiedenis ten tijde van de 80-jarige oorlog. Met behulp van enkele antieke stukken zal het regionaal archief de bezoekers wat bijbrengen. En uh, als er nog meer samenwerkingen uh, komen in de toekomst, doet u daar dan al mee. Graag, wij zijn altijd in voor leuke dingen. Op dinsdag 9 oktober is de voorstelling te zien in het Tilburgse Theater. Het altijd voor publiek gesloten depot is voor bezoekers van het toneelstuk met uitzondering geopend.